Kijk eens, kijk naar deze nieuwe heftige video. Het is een tijdje geleden dat ik weer een uh, video heb geüpload. Maar er is heel groot nieuws: te groot, vind ik. Want er is nu een nieuw geurtje van de Fat Morgana Symbolica en uh, Droomvlucht. En die zijn echt lekker, kan ik je vertellen. Ze staan hier. Hier heb je hebt symbolica. Symbolica is zoet. Uh, deze droomvlucht is een beetje citronen. Maar ik denk dat je ze een beetje in moet laten trekken. Totdat je echt de echte uit. En die van Vata, je moet ze eigenlijk allemaal even laten intrekken. Want die van mogen gaan. En die ruik je ook pas als je ze echt hebt in laten trekken. Maar, Edi, nu moeten we eigenlijk in Vatermogala, in Droomvlucht en in symbolica om te kijken of ze echt goed matchen. Ja, dat is een goed idee. Maar waarvan is deze In welke gang? Is dit van die gang die naar beneden smijt? In, yeah. um, in de danszaal en oh, dat in kan de wel. gang die naar Oh ja, de danszaal. Ja, de danszaal, want dit is zoet. En in de danszaal ruik je zoet. Ja, daar ruik je. Ja. En in Droomvlucht, is dit die woud, het woudenwoud, of hoe heet het ook Ja, weer? als je zo hard, hard naar beneden gaat. Maar of de rook. Bij de trollencoach. ik moet ze die van uh, vogel Maar op. ik heb thuis een geurtje, niet ja, de originele een van de geur. Ik ook. Maar nu ruik ik dat die zo hetzelfde is. Ik neem het, is echt precies hetzelfde. Ik... En, wacht eens even Edie, je hebt groot nieuws. Nou, groot. Edie is op de uh, op radio oh, geweest. Mijn, uh, sorry. Oh, sorry. Yes. Edie spuit vol op ons. Edie, ja? Edie, ga eens niet weg. Jij bent toch op radio geweest? Ja. Met. Op? Waarop? Veronica. Veronica. En als, als je nu wilt weten hoe het klonk, hier heb je het. En als, het, als ik het niet kan laten zien, ja, dan helpt het niet. Um, ja. Dit is... Ik wou mezelf gaan sminken. Maar ga ik het ook niet doen. Want ten eerste, je loopt de twee dagen afschuwelijk mee. Ik moet nog andere dingen doen in die tijd. En je loopt door het hele park als een enge mascotte. Daar wordt de schommel gebouwd. Hartstikke leuk. Edie, maar wat gaat er ook weer komen? Edie is zo'n neurtje die dat weet. Ja, die is we komen eraan en daarom gaan ze hier allemaal elf dingen neerzetten op het top van de omdat het een beetje droomvluchtachtig is. En er gaan elfjes op schommels ziet zitten dansen, wat leuk. Maar ik denk niet dat er mensen opkomen want Efteling kennen de... show is goed. Allemaal met Met snel slijf ijskriem. <laughs> Geen mis Van. Prachtig! Ik kom hier bijna nooit, maar ik. Kijk, daar heb je dat restaurant, Eddie. Zie je het? Dan kan je daar helemaal tussen kijken en daar staan die paarden. Wat en wat vind ja. jij ervan, Jos? Heb je, je toestemming gegeven om mij te filmen? Ja? Nee? Ja? Nee. Ja. Nou, ik vind het heel mooi. Ik heb mijn bijzondere raven gestuurd om jullie te halen. Waarom zijn wij hier? Ik moet deze prachtige stad beschermen tegen de kwade graaf Olaf. Er komt een dag dat ik jullie, de vijf van Ravelijn, nodig heb. Vandaag gaan jullie alles leren, zodat jullie ons, als de tijd daar is, kunnen beschermen. Ik heb twee van mijn beste gildemeesters gevraagd om jullie te helpen. Ik heb jullie wel nodig. Juist. Het graafschap. Eerst zullen ze jullie alle vaardigheden van het paardrijden leren. Zien of jullie ook dapper genoeg zijn om de kracht en snelheid van jullie paarden te testen. de basis. Kracht en moed zijn niets waard zonder vertrouwen en samenwerking. Jullie hebben ook ieder een eigen wapen. Alleen jullie, de vijf uitverkoren ruiters, kunnen deze bedienen. Elk wapen staat voor een element en geeft jullie je eigen unieke kracht. Emma, jij hebt de metalen schijf. IJzer heeft voor jou geen geheimen. Ik... Ik... Maurits, jouw element is hout. Jouw magische kruisboog mist nooit zijn doel en is zo sterk als de wortels van een boom. Ik... Lisa. Jouw gewelfte zwaartschel kent geen gelijk. Het geeft je macht over water. Thomas, jij bent de vurige ruiter. Ja, heet Thomas. Met dit zwaard beheers je het vuur en kun je de eenheid van de elementen leiden. die Joost, jij ontvangt de dubbele dolk. Met dit wapen kun je de aarde laten beven. Kijk! Vind je worden, grote hagedis! Wat heb je gedaan, jonge dwaas? Je hebt het kwaad gewekt. Oh, jij kwaad gewekt. Ik loop te vol. Dit is een slecht voorting. Ik stel je helemaal niets voor. Wachters, sluit haar op. En niet opgewassen tegen mij. dat jullie ook maar iets kunnen doen tegen mijn macht. Ik zal er met mijn draconicon alles aan doen om Ravalijn in mijn macht te houden. Vlucht voor het te laat is. Arme dwazen. Nu ga je het voelen. Oh. Lisa. Lisa Op cirkel de draak De stad Ravelijn is geen plaats voor jouw woede en jaloezie. Deze onverschrokken jonge helden hebben je verslagen. Wij hebben je verslagen. Hebben jullie graaf Olaf en zijn Draconicon verslagen? De stad Ravelein is bevrijd. Bedankt voor jullie inzet en lef, helden van Ravelein. Als ik jullie weer nodig heb, stuur ik mijn Raven om jullie te halen. Halina, dank je wel voor het vertrouwen. Je kunt altijd op ons rekenen. Wel thuis. Vrienden van Ravelijn. Heb je ze? <laughs> Dit is grappig? Ik heb een foto met, Lisa, heb heb foto met Lisa en Lisa. Dat is leuk. Jongens, gaan ja. Oh. Dit is een grappig. Edie. Ja? ga jij de foto maken? Voor mij? Samen. Ja, maar je kan het niet zo goed doen. Ja, zo dan maar? Van de mono af. Oh nee, oh nee. Nou, uh, ik kom net uit Vliegen Hollander. En dit is. en nu gaan we Joris en Draak wel de singerij dus. Nee, Vliegen Hollander. Vliegen Hollander, ja bedoel ik. Vliegen Hollander. Ja, we, nou, we zijn dus. Nou, dit is niks. Nee, niet jullie weer. Waarom? Uh, het is een beetje een chaotisch hoe het even gaat, want of we gaan nou wel of niet, het is zo chaotisch, maar na Maximoris kan er niet filmen, ik heb de GoPro niet bij, ik ben vergeten, want ik werd gewoon om 12 uur wakker gemaakt van, hé, hey, we naar even gaan? Oké, okay. maar dan ga ik nu even in Maximoris en zie ik u niet dadelijk.